Lieve vrienden en geliefden van God, een nieuw begin. Dat leek mij pas een passend thema, zo aan het begin van een nieuw jaar dat voor ons ligt. En heel even overwoog ik om aan te sluiten bij de nieuwe termen die we steeds vaker horen, namelijk het nieuwe normaal en de great reset. Ook dat zou passende terminologie zijn bij het thema dat ik vandaag onder de aandacht wil brengen. Alleen gaan deze laatst genoemde termen over onze uiterlijke wereld, maar we zouden ze evengoed op onze innerlijke wereld van toepassing kunnen laten zijn. Zoals we een nieuw jaar beginnen, zo kunnen we ieder moment van het jaar besluiten een nieuw begin te maken. Nieuw Nieuw is iets dat nog niet zo lang bestaat, pas gemaakt, pas ontgonnen, pas begonnen volgens het woordenboek, maar het betekent ook fris, vers en levenskrachtig. Het is gek bedacht ik, nieuw associëren we vaak onbewust met vooruitgang, met beter. Misschien ziet u, net als ik, met zo'n jaar dat zich weer voor ons uitstrekt, een wereld die open ligt, open in kansen en intenties om ons innerlijk leven te verdiepen ons contact met de Goddelijke bron te versterken en open te staan voor de levenskracht die ons voortdurend voedt. Ondanks de onrust in de wereld buiten ons, biedt het leven ons kansen om nieuwe, frisse levenskracht te ervaren. Ook voor de mensen die op leeftijd zijn, of die, zoals mijn vader zou zeggen, hun meeste brood al hebben opgegeven is het mogelijk om contact te maken met die bron die onze oorsprong en straks of ooit onze thuiskomst is. Alle geschriften van vandaag vertellen hoe het contact met God, met de bron van alle leven, ons en ons leven kan verrijken, kan voeden en kan vernieuwen en ons kan brengen tot een gewaarwording van diepe innerlijke vrede. Door de genade van de Allerhoogste Heer zul je transcendentale vrede vinden, aldus het hindoe geschrift. Voller maakt u me met iedere dag, mijn liefste. Hoger verheft u mijn ziel dan de hoogste hemel, aldus het mystieke geschrift. En Boeddha noemt het de waarheid, de waarheid die het juiste begrip der dingen is. Het is het blijvende het eeuwigdurende en het ware in ieders bestaan, het ware dat gelukzaligheid brengt. Die gelukzaligheid, is dat niet wat we misschien wel allemaal zouden willen ervaren? Gelukzaligheid die het ware is in ons leven, maar dikwijls zo versluit en verborgen achter het ding van alle dag, van het aardse leven om ons heen. Soms vangen we een glimp op, maar misschien wel veel vaker kunnen we er niet bij. Ook de heilige geschriften staan vol met wanhoopsgekreten van profeten. Waar was u? Waar bent u? Juist nu ik u zo nodig heb en het aardse leven mij te machtig wordt. Ook Etty Hillesum schrijft Binnen in me zit een hele diepe put en daarin zit God. Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor de put. Dan is God begraven. Dan moet Hij weer opgegraven worden. God, of ook wel het contact met de bron van alle leven, lijkt soms vaker ver weg dan dichtbij. Zou het niet heerlijk zijn wanneer we zouden weten wat te doen om God te vinden en te ervaren? Is er een manier waarop we die momenten van vrede van inzicht en helderheid ons bewust kunnen maken, daar actief toegang toe kunnen vinden. Martin Bril schrijft over dat verlangen naar het grote inzicht waarop het leven zich in zijn volheid aan ons openbaart in een mooi gedicht. Wat we willen. Wat we willen. Momenten van helderheid. Of beter nog, van grote klaarheid. Schaars zijn die momenten. En ook nog goed verborgen. Zoeken heeft dus nauwelijks zin, maar vinden wel. De kunst is zo te leven dat het je overkomt, die klaarheid af en toe. De kunst is zo te leven dat het je overkomt. Zo te leven. We kunnen misschien de voorwaarden scheppen in ons leven, waardoor dat grote inzicht zich aan ons voordoet. We kunnen ruimte scheppen, ruimte maken om die momenten van helderheid kans te geven zich aan ons te openbaren. Hoort aandachtig naar mij, roept God ons via de profeet Jesaja op. Neigt uw oor tot mij en hoort opdat uw ziel leven. Jesaja zet de goddelijke voeding, die de ziel kan voeden, tegenover het aardse voedsel dat vooral, maar natuurlijk niet uitsluitend, het lichaam voedt. Koop zonder geld en zonder prijs dat wat het ware voedsel is. Het is gratis en voor ons allen beschikbaar. Voor wie u zoeken, o Heer, openen zich rijke perspectieven, al dus en meer nog, voor hen die u zoeken, verandert het aanzijn van de wereld totaal. Dit vertelt ons dat wanneer we openstaan voor de goddelijke invloed, ons perspectief op de aardse werkelijkheid verandert. Boeddha legt het iets anders uit. Hij zet de ervaring van de aardse werkelijkheid tegenover de ervaring van de gelukzaligheid die boven het aardse goed en kwaad uitstijgt. Boeddha noemt dat het ZELF en de waarheid. Het ZELF is het verlangen naar God, dat wat de persoonlijkheid voedt en de waarheid is het eeuwigdurende, dat wat het thuis is van de ziel. Dit zijn twee uitersten in perspectief op het leven. Onlangs kwam mij opnieuw een filmpje van een hersenwetenschapper onder ogen. Zij heet Jill Balty-Taylor, misschien hebt u haar naam wel eens gehoord. Haar persoonlijke verhaal is buitengewoon indrukwekkend. Als brein- en hersenwetenschapper verdiept zij zich in de werking van de hersenen. Op een zekere ochtend zag zij zichzelf geconfronteerd met haar eigen herseninfarct. Ze heeft het als een kans ervaren om de werking van de hersenen van binnenuit te bestuderen. Later noemt ze haar ervaring my stroke of insight, mijn heldere moment van inzicht. Doordat haar linker hersenhelft uitviel kwam zij met haar totale gewaarzijn in haar rechter hersenhelft terecht en zij beschrijft de verschillen tussen links en rechts. Links denkt vooral in verleden en toekomst. Links analyseert en analyseert en bestudeert details van details. Links zegt ik ben, ik ben. En zodra dat gebeurt scheiden we ons af van de rest van de wereld en ervaren we ons als een separate persoon, een zelf, een solide afgescheiden individu op afstand van de anderen om ons heen. Rechts daarentegen laat ons een totaal andere werkelijkheid ervaren. Bij rechts verdwijnen alle grenzen van ons lichaam en Jill vertelt hoe ze zichzelf ervoer als een energiewezen in een wereld van energie, zonder grenzen, verbonden met iedereen en met al dat is. Ze ervoer het eeuwig en gelukzalig nu. Alle indrukken werden één geheel. En in dat moment was alles compleet, prachtig en perfect, zoals het was. Er was totale harmonie, een gelukzaligheid en een diepe innerlijke vrede, vertelt Jill. Deze ervaring, die zij beschrijft, klinkt als een ervaring van het goddelijke, van al dat is, van samadhi, van de hemel. Maar wie zijn we dan eigenlijk? Wie? Zijn we in werkelijkheid? Stelt Jill haar publiek de vraag. En zij beantwoordt die vraag zelf met Wij zijn zelf de levenskracht van het universum. Both of these perspectives are the we inside of me, zegt ze. Deze beide perspectieven zijn de wij binnen in mij. Ze vertelt in een later filmpje verder dat we in een linker hersenhelft samenleving wonen, waar wat we denken hoger gewaardeerd wordt dan wat we voelen. En dat we mensen belonen op wat ze doen, meer dan op wie ze zijn. We houden ons meer bezig met de mij dan met het wij. We focussen op persoonlijk gewin in plaats van op de waarde van en voor de gemeenschap. Er wordt meer aandacht besteed aan winst, boven mensen. We streven naar het zijn van een autoriteit, meer dan naar gelijkheid. Er wordt heel veel nadruk gelegd op verschillen, in plaats van op wat we gemeenschappelijk hebben met elkaar. We zijn meer competitief dan compassievol. En we zijn veel meer gewend geraakt elkaar te veroordelen en te bekritiseren, in plaats van elkaar te vergeven. Anders gezegd, we zijn veel meer gewend in onze samenleving om te leven vanuit de linker hersenhelft dan vanuit de rechter. We zijn veel meer gewend om te denken en te leven op een manier die ons mensen uit elkaar drijft dan op een manier die ons verbindt. En Jill besluit haar verhaal met de boodschap dat ze gelooft dat wanneer we het gewaar zijn van de diepe innerlijke vrede van de rechter hersenhelft kunnen ervaren we meer vrede naar de uiterlijke wereld zullen uitstralen. Afgelopen jaar heeft ons aan de andere kant laten zien in hoeverre we juist ook menselijke wezens zijn, sociale wezens, die niet graag alleen, maar juist gezelschap en nabijheid zoeken. Wij mensen hebben elkaar nodig. En door de anderhalve meter samenleving worden we gedwongen de behoefte aan samen zijn te onderdrukken. En dit zorgt voor eenzaamheid en psychisch leed. In de staat van zijn die Jill beschrijft, kunnen we een eenheid ervaren met alles dat er is, een nabijheid die intenser kan worden beleefd dan fysieke nabijheid. De staat van zijn van de rechter hersenhelft zoals Jill deze beschrijft, lijkt verrassend veel op de eenheidservaringen die mensen beschrijven die een mystieke ervaring hebben gehad. En mijn linker hersenhelft vraagt zich dan ook heel nuchter af of al die wijze mystici en profeten die een eenheidservaring of godsbeleving hebben gehad, niet eenvoudig een rechter hersenhelft ervaring hebben beleefd. Het zou zomaar kunnen. Doet dat af aan de ervaring? Dat denk ik niet. Misschien hebben wij twee hersenhelften gekregen juist om deze twee werelden te kunnen ervaren. En misschien zelfs te verenigen met elkaar. De linker hersenhelft georiënteerde wetenschap omschrijft een rechterhelft hersenhelft ervaring misschien als hallucinair. Maar wellicht wordt dat enkel zo beleefd vanuit die linker hersenhelft. En mogelijk wordt een linker hersenhelft ervaring wel als net zo onwerkelijk beleefd vanuit de rechter hersenhelft. Immers... De mensen die zo'n eenheidservaring hebben mogen beleven, beschouwen die ervaring veelal als werkelijker dan de wereld van tijd en ruimte waarin wij gewend zijn te leven. En mogelijk ervaren we de werkelijkheid zoals we die ervaren als waar, afhankelijk van het perspectief dat we hebben, links of rechts, in afscheiding of in eenheid. Nou, als dat waar is, dan zou het ook betekenen dat wij een keuze hebben in hoe we de wereld ervaren, vanuit ons linkerbrein of vanuit ons rechter. En dat is ook wat Jill vertelt, zij ervaart een keuze in de werkelijkheid die ze kan betreden en hoogstwaarschijnlijk is het heel rijk om afwisselend de wereld, de mensen om ons heen en het leven zelf vanuit beide perspectieven te beschouwen afhankelijk van het grote of het kleinere doel van het moment. Het is mijn indruk dat spiritueel georiënteerde mensen van nature meer neigen naar het waarnemen en beleven van het leven vanuit de rechter hersenhelft. Zij hebben vaker en sterker aanwezig verlangen naar gelijkheid boven autoriteit, naar mensen boven winst, naar gelijkheid boven verschil en naar het wij en ons boven het mij en het ik. En we verlangen naar manieren waarop we die kwaliteiten kunnen versterken in een veelal links en op macht en winst georiënteerde wereld. De grote profeten en leraren geven ons aanwijzingen om zo te leven dat die kwaliteiten van de eenheid worden versterkt in onze wereld en onze werkelijkheid. En ook Martin Bril zegt, de kunst is zo te leven dat het ons overkomt. We kunnen zelf de voorwaarden scheppen om die nieuwe, rijkere en liefdevollere wereld te ervaren. Hoe? Hoort aandachtig, neigt uw oor en komt tot mij, al je saaie. Wanneer mijn mond stil wordt, kan God spreken, zegt Ineat Gaan. Ga in uw binnenkamer, doe uw deur dicht en bid tot de Vader die in het verborgen is, Adviseert Jezus. En wat we hieruit misschien op kunnen maken is het volgende. Zolang we met onze aardse zintuigen naar buiten gericht zijn, ervaren we de uiterlijke wereld vanuit het afgescheiden zelf dat we zijn. En willen we de innerlijke wereld ervaren, dan is het aan te raden onze blik naar binnen te richten, te luisteren en ons open te stellen voor de ervaring van innerlijke vrede. Het lijkt een tegenstelling, ons afzonderen van de wereld om ons meer verbonden te kunnen voelen. En toch wijzen alle profeten en mystici ons erop dat het naar binnenkeren nu juist de sleutel is, de voorwaarde waardoor we kunnen versmelten met de ene, of de eenheid. Anders gezegd, God is daar waar hij wordt binnengelaten. En tot slot wil ik u allen een geschenk aanbieden. Een geschenk voor dit nieuwe jaar en voor uw verdere leven. Het geschenk is een sleutel, een sleutel tot de ervaring van innerlijke vrede. Natuurlijk is het geen fysieke sleutel. De sleutel is een gebaar. U kent alle wel de mudras van de boeddha, de handposities waarmee boeddha beelden vaak worden uitgebeeld. Dit zijn niet zomaar handposities. Deze komen voort uit een kunst die de levensenergie die door het lichaam stroomt in balans brengt, harmoniseert. Het gebaar dat ik met u wil delen komt ook uit de oosterse levenskunst. Het is een gebaar dat u allen kent en een gebaar dat links en rechts met elkaar verbindt, maar dat tegelijkertijd het hogere uitnodigt zich meer met het aardse te verbinden. Het is een gebaar dat uw hart laat stromen. U kent het gebaar allemaal, maar de meesten van ons onderschatten de enorme rijkwijte ervan. We hebben veelal geen idee van de uitwerking die dit gebaar kan bewerkstelligen. Ik wil u dan ook uitnodigen dit gebaar het komende jaar regelmatig gedurende langere tijd toe te passen en nieuwsgierig te zijn naar de staat van Zijn waartoe dit gebaar u kan brengen. God is daar waar u hem binnenlaat en kan zo ook uw klei kneden tot een nieuw heelal en mogen dit gebaar uw leven en inzicht verrijken en zo bijdragen aan een nieuw begin. Het is het gebaar waarin de handen in een oosterse gebedshouding met de palmen tegen elkaar aan liggen. Wanneer u dit vaker en langduriger doet, ontstaat er een energiestroom die u verbindt met de eenheid. Het is als een olifantenpaadje. Naarmate u dit vaker doet, zult u de energiestroom sterker en sneller ervaren. Probeer het maar. Ik wens u een jaar met diepe innerlijke vrede, een jaar in verbondenheid met uw hogere zelf, met de mens om u heen en met de eenheid achter alles.